In deze video laat ik zien hoe de nieuwe knop Nieuw gesprek werkt in Microsoft Teams. Als je in een gesprek, de Posts tap bovenaan, als je daarin bent, dan zie je tegenwoordig een nieuwe knop hier onderaan in beeld. Het was altijd zo dat je een nieuw gesprek kon starten onderaan in een tekstvenster. Dat is verdwenen omdat het heel vaak zo was... Dat mensen een nieuw gesprek starten terwijl ze eigenlijk een antwoord wilden geven op een vorig gesprek. Nu is dat onderscheid duidelijker gemaakt. Wil je beantwoorden, wil je een antwoord geven op een bestaand gesprek, klik dan op beantwoorden. Maar wil je met een nieuw onderwerp beginnen, klik dan op de knop nieuw gesprek. Dan weet je zeker dat dit een nieuw onderwerp is en om dat nog te versterken zou je er ook voor kunnen kiezen om hier op het aatje te klikken en om ook dat gesprek een onderwerp te geven, zodat duidelijk is waar dit gesprek over gaat. Dus nu hoef je in ieder geval niet meer steeds nieuwe gesprekken met korte reacties op vorige gesprekken in je tijdlijn tegen te komen en weet iedereen waar die moet zijn.